Welkom bij het Heelal en Meer. Ik ben Karen Rozenboom en vandaag gaan we het hebben over Lichtstad. We zijn al begonnen. Lichtstad is een educatief project door Karen en mij voor kinderen, maar inmiddels ook wel een beetje al voor volwassenen. Ga naar onze website lichtstad Space. Het is een kindvriendelijke omgeving en je vindt er puzzels, video's, workshops en raadsels over sterrenkunde en fotografie. En er gaat dit jaar nog veel meer bij komen. We hebben inmiddels al heel wat workshops gegeven op prachtige locaties in de Drentse natuur. De reacties waren overweldigend positief. Komend jaar gaan we workshops geven voor alle leeftijden. En niet alleen in Drenthe, maar ook elders in Nederland. Het afgelopen jaar hebben we ook een prachtig kinderboek geschreven over de 9-jarige Robbie die een werkelijk spannend avontuur beleeft. Het boek is vermakelijk, het is grappig en het is stiekem ook leerzaam. En het heeft hele leuke illustraties. Um, wat is het eigenlijk voor een dier? Dat is een freemel. Oh ja, dan nou zie ik het. Ons kinderboek komt later dit jaar uit. Wil je een seintje zodra het boek er is? Ga dan vast naar onze website lichtstad.space en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Dan blijf je ook automatisch op de hoogte van onze workshops. Oh, en wij gaan dit jaar een gratis exemplaar van ons kinderboek verloten onder de abonnees van onze nieuwsbrief. Maar dat mag nog niemand weten. We gaan dit jaar nog veel meer video's maken over allerlei onderwerpen. En ook gewoon grappige video's. Hou onze website in de gaten. Je bedoelt Lichtstand tot Space? www.lichtstand.space. Niettemin ga ik dit jaar ook weer verder met video's over het heelal en wetenschap. Ik ga dit jaar pittige onderwerpen uit de sterrenkunde toegankelijk maken voor iedereen die nieuwsgierig is of je nou jong of oud bent. En heb je een vraag over het universum? Stuur me een berichtje. En misschien maken we wel een video over ja. hoe heet onze website ook weer? Lichtstad tot Space.